Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag wil ik het hebben over dit rijtuig van Acme. Um, Acme is een Italiaanse fabrikant. Um, ontwerpt zijn dingen in Milaan uh, sinds 2001. Fabriceert in China. En hebben in ieder geval al in 2000. 15 en 16 een slaaprijtuig uitgebracht. Ik heb deze recent nieuw gekocht, dus ik denk dat ze een nieuwe lichting ervan hebben uitgebracht. Ik heb het nog niet opgezocht. Een van mijn projecten is uh, een dus slaaprijtuig. Ik heb daarvoor al een aantal LS models. En uh, deze past daar uh, ook in, in die hele serie. Wat mij, um, wat mij opvalt uh, aan dit slaaprijtuig is uh, dat het uh, zo ontzettend gedetailleerd is. Aan de binnenkant zijn de individuele coupés te zien en is hier zo de gang, de doorloopgang. En aan de andere kant zijn de slaapbedden en slaapplekken uh, te zien. Ik zal dadelijk uh, nog eens een foto maken van dichtbij. ...de beleiding en de tekst is, is haarscherp. En hier onderop er zitten allerlei kleine waarschuwingssymbolen. Kleine rode pinnetjes. Alles, alles. Ontzettend gedetailleerd, ontzettend fijn. onderkant zit er al een heleboel op. Maar er zit nog een onderdelenzakje bij. Daar zitten twee koppelingen in, plus nog het slangenwerk. En ik zie dat hier nog ruimte is om iets te plaatsen. En ik ga ervan uit dat dat ook in het slangen zakje, in het, in het onderdelen zakje zit. En anders ligt dat al ergens op mijn baan, want ja, ik heb er natuurlijk mee gereden. Er zitten nu even twee Fleisman koppelingen op. Um, omdat dat prima kon koppelen met wat ik al had. De wielen hebben een stroompickup. Maar naar mijn weten zit er geen verlichting in. Nou moet ik zeggen, ik heb niet goed opgelet. Of dat dat eigenlijk zo is. Maar uh, ik denk dat als er erin had gezeten dat ik het wel had gezien. Betekent wel dat hier verlichting in te bouwen is. Voor de prijskwaliteit zal ik maar zeggen. Ik vond hem uh, niet heel duur gezien de detaillering. Ik zie ze vaak gaan voor vergelijkbare... Uh, voor met vergelijkbaar gedetailleerd interieur en dergelijke voor toch wel wat, wat meer. Uh, deze is denk ik te krijgen voor onder de 70 euro. Rond de 65 denk ik. En uh, zeker de, de recentere LS models begint bij 75 euro. Het is dus, uh, um, een bijzonder mooi model past bij de rest van de set die ik aan het opbouwen ben, al jaren aan het opbouwen ben en waarmee ik toch binnenkort eens dus iets mee moet gaan doen. Het model staat hier op de baan. Stroom staat erop, geen verlichting. Uh, zoals ik al zei, ik had het wel gezien als het wel zo was. Het is handig dat de stroompickups er al op zitten. Dan is het makkelijker om in te bouwen. Bedankt voor het kijken en uh, graag tot een volgende keer waarbij nog wat wagons langskomen.